Hallo allemaal, het is super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik twee cadeautjes maken. Dus hebben jullie er heel veel zin in, vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke omhoog. En laten we heel snel beginnen. Het allereerste cadeautje wat ik ga maken is een heel leuke adventkalender voor haar verjaardag. En daarna ga ik het tweede cadeautje maken. En als jullie jullie zich afvragen waarom ik exact dezelfde kleren aan heb, dat komt omdat ik deze video... Op dezelfde dag opnemen als de vorige video, die een week geleden online is gekomen. Dus het eerste wat ik ga doen. Is allemaal leuke cadeautjes bij elkaar verzamelen voor in deze adventskalender. En dan gaan we die maken. Ik heb heel veel cadeautjes hier voor mij liggen. En het de dus Ik ga die even doen. Oh, dat is kei lekker. Kijk hoeveel. Oh zo leuk. Maar wat ik nu ga doen is dat adventkalender opdoen en dan alle bakjes eruit halen. En ik heb ook vloeipapier erbij gehaald om in de bakjes te doen. Dus dat is wat ik nu ga doen. Zoals je kan zien zijn alle doosjes eruit en dan ga ik ze allemaal één voor één vullen. En het eerste doosje komt het minste en het laatste, het laatste doosje het meeste want ja dan is het ook kerst. Ik ga even nummertje 24 zoeken, die is hier. En in het doosje wil ik een heel leuke ketting doen. Dus ik ga die open doen. Ja, al die doosjes liggen even weg. Dus ik heb even alles aan de kant gelegd. In doosje 24 wil ik het leukste cadeau doen. Maar eerst knip ik een stuk bloempapier af voor in het doosje. Zodat dat toch een beetje opgevuld is. En ik heb twee leuke parelkettingjes. En ik denk dat ik de bloemenparelketting erin ga doen, want die vind ik het allermooiste. En dat is dit kettinkje. En die kan je ook bestellen op Instagram en op mijn website. Dus dit kettinkje gaat dan in het doosje. Heel voorzichtig. En dan ga ik zo alle doosjes opvullen. En dan in een paar doosjes doe ik dan een leuk cadeautje. En in andere doosjes doe ik dan wat snoepjes. Zo. Dus dat is een doosje. En dan, ik neem gewoon... Willekeurige doosjes waar ik leke spots in ga doen. Dit is doosje nummer 9. En dan knip ik weer een stuk veel papier. En in dit doosje ga ik een scrunchie doen, denk ik. Een heel leuke blauwe scrunchie. En dan heb ik ook een heel leuk blauw knackie, Blauwe vaseline. Dat is eigenlijk een thema. Het thema is een beetje blauw, zoals je kan zien. En zo ga ik alle doosjes doen. Ik ga gewoon random doosjes opvullen. Maar ik ga niet zeggen in welk doosje wat allemaal zit. Want wie weet kijkt ze deze video en dan weet ze dat al. Dus dat ga ik allemaal niet vertellen. Maar ik wil gewoon dat de cadeautjes wel een beetje verspreid zitten. En dat ze niet elke dag een heel leuk cadeau krijgt. Want dan is het ook geen verrassing meer. Hier komt dit in. Oh, nee, Even kijken. En dit doosje komt de vaseline. Zo, kijk hoe leuk. Oh, dus, deze heel leuke ringetjes. Glowende dark ringetjes. Ik weet zelf eigenlijk niet hoe dit werkt. steken. Dus, je moet het breken. Ik ga het nu niet doen. En dan kan je dat in deze ring steken. Normaal gezien, dan heb je een klauwende dark ring. Dus, dit komt ook in die doosjes. Alleen, ik ga de handleiding wel eruit knippen. En er ook bij doen, zodat ze weet wat. Je moet doen, anders gaat het een grote zoektocht worden. Dus knipt En ik ga dat eerst in een klein doosje doen. Wacht. Even kijken welke doosjes ik allemaal nog heb. Ik wil een laag nummer gaan doen. En voilà. Een stukje koeienpapier. Dan ga ik die handtekening erin doen. En dan één ring met een kleurtje. En dit doosje wil ik dan ook doen. Want als het eerste doosje al een handdeling zit, dan weet ze normaal gezien ook wel bij de andere ringetjes hoe het moet. Oei. Maar ik zie dat er één ring kapot is. Dus misschien is dat die ring... Even checken. Huh? Echt vreemd. hier is alleen een stuk van een ring. Zoals je kan zien. Maar ik weet niet van welke ring dat komt. Heel raar. En dan in de overige doosjes ga ik natuurlijk... Natuurlijk ga ik daar dan de snoepjes in doen. Want ja. Dat moet ook gebeuren. In dit doosje komt zo een strip. Dat gaat niet passen. Oh nee. Dat is echt stom als het niet gaat passen. Nee, dat past niet. Ik hoor het ook zo niet plooien. Hoe oh, ga ik dat doen? Oké, okay. ik hoop dat dat zo blijft houden, want het gaat open. Ik ga daar een plakbandje op lakken. Dan weet ik zeker dat dat dicht blijft. Vandaan. Voilà. Dan komt er in dit vakje een maskertje en ik hoop dat die er wel in past, want is ook best groot. Alleen dat mag niet zo. Heel veel uit dat een beetje gepeuil is, denk ik. Of ja, dat hoop ik toch. Dat het niet zoveel uitmaakt. Maar kan dat toch geen kwaad. Oké, okay, dit is ook een vrij dik doosje. Dus hier komt ook een blauwbandje op. Zo, voilà. Dan in dit doosje... Ik ben aan het kijken dat ik ben aan het kijken naar de nummertjes van de doosjes. Um... Hier ga ik er wat eentje in doen. Hier komen de oorbelletjes in. Dus die komen hier in. En dan ga ik alle overige doosjes vullen. Ik heb hier nog een hele leuke ketting met hartjes. En dan nog zo'n paar glow in dark dingen. En nog een ding. En dan de rest ga ik snoepjes doen. Kijk. Oh, die snoepjes zien echt heerlijk uit. Ik wilde eigenlijk allemaal zelf opeten. Maar dat gaan we niet doen. Dus ik kom weer op in. Alle doosjes zijn gevuld, Dus ik ga nu alle doosjes één voor één terug in de doos steken. Alleen, ik heb eerst nummer één nodig. En ik vind het niet. Dus dat is echt irritant. Ah, eerst nummer één. En ik zie zo terug in de doos. Negentien, 20... Alles zit erin. We zijn enkele minuten later. En heel de adventkalender is klaar. Zoals je kan zien. Uh, ik ga hier ook nog een kaartje achterin doen. En dan is hij helemaal klaar. Voor het tweede cadeau ga ik een schoendoos gebruiken. Maar allereerst ga ik even alle prijzen doorstrepen met een stiftje, met een bladstift. Want ja, waarom niet? Voilà. En de cadeautjes die ik aan haar ga geven zijn dit heel leuke kettentje met ook drie bloemetjes. Die zak shit. En ik hoop echt dat ze dit lust. Anders zou dat echt heel jammer zijn. Deze heel schattige paarse haar Dit is crunchy, want dat is haar lievelingskleur. Want eigenlijk is die zo paarsachtiger. Een lippenstiftje of lipgloss. Ja nee, lippenbalsem, Ja, dit lippenbalsem. En dan dit snoep dingetje. En ik kan er nog wat snoepjes geven. Want ik heb het ook nog in. En dan ook gewoon twee van die supjes. En ik heb ook een bakje erbij met vloeipapier Dus in deze grote doos ga ik allereerst vloeipapier doen. En daarvoor heb ik dit wit vleugepapiertje. Zet hier een haar in. Dat moet er niet in zitten. dus is een vloeipapiertje. En dan doe ik als het eerst de dus zak chips in. Zo, voilà. En dan in dit doosje... ...ga ik de dus scruntje doen... ...met de wassen. En dan schattig een schattige roze snoepje. Want dat past er ook wel bij. En dan doe ik het doosje toe. En dit doosje ga ik hier aan de zijkant... ...van die doos zetten. Zo. Zo. En dan leg ik de rest er gewoon op. Dus dit komt er op te leggen. Zo, en dan die komt hij er ook bij. En dan die twee snoepjes leg ik b. ook bij. Dan doe ik het toe. Zo met plakband. En dan ga ik ook nog een kaartje bij doen, net zoals bij de adventkalender. Die doosje heb ik ook Want ik merk dat die anders open gaat gaan. En dat wil ik niet. Dus zo. En dan is het ook klaar. En dan ga ik die doos nog inpakken. Net zoals de adventkalender. Dus dit zijn de twee cadeautjes die ik voor mijn vriendin heb gemaakt. Hopelijk vond jullie het een heel leuke video. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!